Ja, daar zijn we weer. Uh, excuses, ik moest even opnieuw doen, want er is iets met mijn beeld wat op zijn kop is. Dus als je net keek, hoop ik dat je weer terugkomt. En dan gaan we het gewoon even opnieuw instarten. Eventjes zorgen dat ik goed in beeld kom. Eh... Uh, nou, ik was eventjes met de introductie bezig, maar we gaan gewoon eventjes opnieuw beginnen. Uh, we zijn hier bij elkaar omdat uh, de mensen een mail hebben gekregen dat ik vandaag ga bekendmaken wat het nummer één in zich is om blijvend slank te worden. Uh, ik wil graag eventjes mezelf introduceren. Mijn naam is Mire, ik ben oprichter van Fitspel. En ik heb één ding wat ik tegen jullie wil zeggen als je wil afvallen. Kap dan in godsnaam met diëten. Uh, ik ben sinds 1994 zelfstandige ondernemer. Altijd werkzaam geweest in de fitness, uh, wellness en uh, afslankbranche, voedingsleer. Ik ben docent, uh, gewissconsulent. Ik ben docent voor leefstijlcoaches op, op te leiden. Uh, kind en voeding. En dat doe ik met heel erg veel plezier. Ik ben echt dol op, uh, op doseren. En, uh, ik heb sinds 2017 Fitspel opgericht met maar één missie. En dat is jou nooit meer te hoeven laten diëten. Nooit meer jojoen. Simpelweg omdat ik maar één doel heb. Jou blijvend slank te krijgen. En het is dus niet zo dat uh, fitspel een afslankmethode is. Fitspel is een blijvend slankmethode. En dat is misschien wel... De kern van de boodschap. Maar niet helemaal. We moeten één stapje terug. We moeten één stapje nog daarvoor. Als wij namelijk kijken naar alle duizenden afslankmethodes. En ik geloof dat er officieel, duizenden is misschien overdreven. Maar officieel zijn er meer dan 100 beschreven diëten die je kan opzoeken. 100 beschreven methodes die jou helpen met afslanken. Als je gaat googelen, vind je meer dan 3 miljoen methodes om af te slanken. 3 miljoen en in nederland meer dan 100 beschreven diëten kan je vinden op de website van de diëtistenvereniging en dat is natuurlijk helemaal niet gek want sinds 1980 spreken we al van een overgewicht epidemie belachelijk natuurlijk toen was in 1980 het overgewichtpercentage percentage 30% nu as we speak terwijl we al die honderd de interventies hebben bedacht, zijn er nog altijd, of zijn er nog altijd, zijn er inmiddels al 50,2% van de mensen met overgewicht. Nou, lekker boeiend zou je denken, want wat heb je eraan? Weet je wel, je kan er vanaf komen. dat heb je wellicht ook geprobeerd, waarschijnlijk ben je al duizend keer afgevallen, misschien ben je in totaal al meer dan 100 kilo kwijt, hè, als je het allemaal zo op, optellen. Dus het probleem zit er niet in dat je niet kan afvallen. Het probleem zit er in dat je daarna weer aankomt. En de essentie is hier. De essentie is dus niet van hoe moet ik afvallen. De essentie is bij jouw vraagstelling. Hoe kan ik voor altijd slank blijven? En de nummer 1 inzicht is allereerst om eens te onderzoeken bij jezelf. Hoe heb je dat zelf altijd gedaan? Hoe heb je er zelf altijd naar gekeken? Als ik... Jouw vraag, Welk, wat voor dieet ga je doen met wat voor reden? Wat, wat voor reden ga je nu weer ketogeen dieet doen? Wat voor reden ga je nu weer Modifast doen? Wat voor reden ga je nu weer Sonja Bakker, ga je weer even Sonja bakkenboek afstoffen uit de kast om dat toch maar weer te proberen? Wat is de reden dat je dat gaat doen? En er is maar één antwoord, ik wil afvallen. Ik wil afvallen. En daar zit het probleem. Want alle diëten hebben één doel, korte termijn afvallen. En jij bent geprogrammeerd ook met het idee, ik ga een nieuw dieet starten met als doel, korte termijn afvallen. De doel op zich, wat jij bedenkt, is afvallen. Maar dat is helemaal niet het doel. En dat is het nummer één inzicht. We moeten niet kijken van, is jouw doel afvallen? Jouw doel is helemaal niet afvallen. Als je weer een sojabakker gaat doen, of als je weer een ketogendioen, of paleo, of modifast, of wat dan ook. Jouw doel is niet afvallen. Dat je gaat afvallen, is een resultaat van iets anders. Maar omdat je niet precies weet wat dat resultaat is, wat het werkelijk is waarom je wil afvallen, kom je ook weer aan omdat je niet voldoende hebt nagedacht wat de reden is van dat afvallen. Je weet het niet. Je weet het niet. Je hebt er niet over nagedacht. Als je... Uh, ik, ik las laatst iemand ergens. Als je, kijkt naar, uh, als je mensen vraagt wat wil je dat een nieuw wasmiddel doet. Dan zegt 99% die zegt ik wil dat die was schoner wordt. Maar in de praktijk... Gaan de mensen echt niet kijken, is mijn wasje nu schoner bij middel A of is mijn wasje schoner bij middel B. In de praktijk gaan mensen de was uit de droger halen. Het eerste wat je doet, je weet het zelf ook, je gaat ruiken. Ruikt het fris, is het zacht. Het gaat dus niet om wat je denkt dat het is. Een schone was, 10 kilo afvallen. Het gaat om de beleving daarachter. Dat is waar we starten met blijvend slank worden. Dus als jij weer zo je Bakker gaat afstoffen. Nou ja, het boek dan. En je, komt er, en je gaat ermee aan de gang. En je valt natuurlijk weer een paar kilo af. Want er is geen slecht dieet, er is geen goed dieet. Want alle diëten werken. Het is uiteindelijk gewoon een negatieve energiebalans natuurlijk. Maar als jij dus het doel hebt alleen om af te vallen in kilo's. Dan gaat het lukken, korte termijn, en dan kom je daarna weer aan. En dat is zo jammer, want het kost zoveel energie en zoveel moeite om elke keer het koekje te laten staan. Om elke keer na te denken, ik mag niet meer eten, want per dag heb jij 200 gedachtes over voeding te verwerken. Natuurlijk kost het energie om dat koekje te laten staan, want alles waar je bewust van moet zijn, kost energie. 200 gedachten over voeding die je moet verwerken standaard. Standaard. Laat zien als je, hoeveel dat er zijn als je met een bepaald doel op je voeding wil gaan letten. En dus jongens, nummer 1 inzicht. Ga jezelf niet zeggen hoeveel wil ik afvallen. Op welke termijn moet ik dat doen en hoe moet ik dat doen. Alles wat je vraagt op hoe... Is niet interessant voor de lange termijn. Is wel interessant voor de korte termijn. Prima, wil je een quick fix? Prima. Vaak vooral hoe het snelst, het makkelijkst enzovoort. Prima. Met als resultaat dat je volgend jaar weer even zwaar bent en vaak nog zwaarder. En omdat je zo gaat jojoen, gaan de hormoonhuishouding die ook in jouw vetweefsel zit, die worden verstoord. Waardoor je het risico loopt dat je de hormonen die zorgen voor het verzadigingsgevoel en voor het trekgevoel in de war gooit. Er is wel degelijk een negatief effect aan jojoën. -en. en dat is niet alleen maar dat het steeds lastiger wordt om af te vallen. Dat is ook een hormonale kwestie. Dat is ook een stofwisselingskwestie. Er zitten heel veel fysieke nadelen aan de jojoen. En dat niet alleen. Dit is nog veel schadelijker. Shit, het is me weer niet gelukt. Zie je wel dat het mij niet lukt? Waarom kan die alles eten en kan, word ik al dik van water? Hoe kan het dat ik alleen maar elk jaar zwaarder word, terwijl ik toch echt naar die sportschool ga? Deze belasting van een jojo is zoveel intenser. En als je denkt, laat maar. Ik vind mezelf wel goed zo. Ik heb het wel gehad. Dan... Wordt het onbewust nog intenser. Dan wordt het onbewust gevoed met het idee. Ik kan het niet. Ik heb geen discipline. Ik heb geen doorzettingsvermogen. Ik ben een loser. Ik blijf voor de rest van mijn leven dik. Wat nu jongens. Als we zeggen. We keren het om. En je gaat zeggen. Vanaf vandaag ga ik mezelf de juiste vragen stellen. Die antwoord geven. Waarom ik in godsnaam die moeite zou doen, Wat moeite kost het, om blijvend slank te worden. Dus vraag je niet af, hoe moet ik afvallen? Vraag jezelf af, hoe blijf ik de rest van mijn leven slank? Vraag je niet af, welk dieet moet ik doen? Vraag je af, wat levert het me op als ik blijvend slank ga worden? Vraag je niet af, hoe snel moet ik het doen? Want ik kan je één ding zeggen, het duurt de rest van je leven. Afslanken gaat niet om de kilo's. Kilo's afslanken is een bijproduct van hetgeen het werkelijk om gaat. En waar het werkelijk om gaat, is voor iedereen persoonlijk. Zelfvertrouwen vergroten, trots gevoel krijgen, betere conditie krijgen, afweersysteem verbeteren. Het zijn een legio persoonlijke redenen die jij in kaart moet gaan brengen, waarbij je onderzoek moet gaan doen en waarbij je dus moet stoppen. Moet stoppen. Als je tenminste gaat voor blijvend. Er is dat. Als je tenminste gaat voor. Poeh, na dit hoef ik nooit meer te diëten. Besef hè. Besef hè. Al die jaren. Al die euro's die je erin hebt gegooid. Al die frustraties. Al die zacherijnige dingen tegen je partner die je hebt gezegd. Omdat jij zo nodig weer moest afvallen. Niet. Gewoon niet. Gewoon klaar. Hoeft niet meer. Als je beseft. Dat afvallen niet gaat over de kilo's, maar altijd, altijd, altijd over het creëren van meer geluk. En dat meer geluk, dat kan in van alles zijn. Dat maakt mij niet uit, maar stel jezelf eens de vraag. Stel jezelf eens de simpel de vraag. Ik wil 15 kilo afvallen. Oké, okay, waarom dan? Waarom wil ik 15 kilo afvallen? Wat is de reden ervan? Wat levert het me op? Waarom zou ik die moeite doen? En dan ga je anders denken. Want je begrijpt, als je andere vragen stelt, krijg je andere antwoorden. En als je andere antwoorden krijgt, krijg je doorgaans andere resultaten. Dus ga jezelf andere vragen stellen. En dat start dus met waarom. Waarom zou je die moeite doen? Dat is echt het inzicht. Ga dus niet meer denken, hè, welk dieet gaat mij het snelste helpen afvallen? Want snel afvallen leidt altijd tot korte termijn. En wil je blijvend slank worden, dan... Vraag je andere vragen. En blijvend slank worden gaat altijd over persoonlijk leiderschap. Blijvend slank worden gaat altijd over persoonlijke ontwikkeling. Omdat blijvend slank worden heeft te maken dat jij je identiteit gaat veranderen. Verandering is korte termijn. Verandering is even een paar kilo kwijt. Dat is verandering. En verandering keert zich heel snel weer om. Maar transformatie, wanneer jij een andere persoon wordt... Dat is blijvend. Dus het gaat niet om hoeveel kilo af ga ik afvallen. De vraag die je zelf kan stellen. De betere vraag die je zelf zou kunnen stellen. Bijvoorbeeld is wie wil ik worden. En waarom wil ik die persoon worden. En ik hoop dat het kwartje gevallen is. En wil je hier nou meer over weten. Kom dan alsjeblieft meedoen met onze Brain Food Seminar. Brain Food Transformation Day Seminar. 25 oktober, aanstaande van 10 tot 3 in de regio Amsterdam, live. Voor een beperkt aantal mensen natuurlijk, in verband met corona. Inclusief lunch, inclusief werkboek, inclusief koffie, theewater enzovoort. En ook te volgen online. Online is natuurlijk een iets goedkoper ticket. Maar live is zo waardevol. Zo waardevol. Omdat je direct aan de slag gaat met jouw waaromvraag. Met jouw belemmeringen, met jouw valkuilen. En het is zoveel waard om in te zien dat het voor de rest van je leven is. Om in te zien dat het zo weinig met diëten te maken heeft. En alles, alles start hier. Anders denken, blijven slank. Dat is onze visie. Ik hoop echt dat je hier wat mee gaat doen. Mocht je vragen hebben, stel ze gewoon onder deze video. En dan kom ik je bij je op terug. Um, en check eens even de website uh, fitspel.nl. Dan kan je gaan naar Brainfood of Transformation Day. We zitten een beetje in een omschakeling van de website. Die is aan het veranderen. Dus daarom kan het ofwel Brainfood staan of Transformation Day. Vier uur lang beuken. Gewoon beuken. Huilen en beuken. En dat, lieve mensen, is iets anders dan zeggen: maanden ga ik wel weer beginnen. Maanden ga ik wel weer een nieuw dieet beginnen. Denk daar eens over na. Doei doei.